Hi, Miriam vlogt wel kijkers. Ik ben Miriam. Duh. en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video alweer. Oh. Vorige week heb ik niks geüpload. Oh. Maar vandaag dus weer wel. En als jullie dit kijken, ben ik aan het wandelen met een alpaca. En dat zien jullie volgende week. Maar nu gaan jullie kijken naar een dagje uit, veel kijkplezier, doe alvast een duimpje omhoog, want dat vind ik leuk. Ja hoor, en we zijn bij de apenhul: een dagje apen kijken. <muziek> wordt in 1971 opgericht door de Rotterdamse fotograaf Wim Mager. In de jaren 60 koopt hij twee dergaapjes in de nierenwinkel. Dat kan in die tijd nog gewoon. En iets wat als een hobby begint loopt al snel uit de hand. Het paardje krijgt jongen. Wim besluit zijn baan als fotograaf op te geven en ontwikkelt het apenhul idee. Wim heeft een bijzondere kijk op het houden van apen. Het principe is simpel. Mensen beleven meer plezier aan dieren als die het naar hun zin hebben. De dieren moeten hun eigen gang kunnen gaan en zichzelf zijn. Dus geen apen in kooien of achter tralies, maar in grote natuurlijke buitenverblijven en in een bosrijke omgeving. Op 12 juli gaat Wim mager van start. Hij begint met loslopende apen. Bezoekers kunnen in het park een paar apensoorten bewonderen zoals wolapen, bergapen en slingerapen. De dieren lopen gewoon los tussen de bezoekers. En dat concept is een enorm succes. Al snel krijgen de eerste apen jongen en de bezoekers genieten met volle teugen. Reden genoeg dus om uit te breiden en meer apensoorten te gaan houden. Als je meer wilt weten over de historie van de apenhul, ga je naar de website www.apenhulp.nl. Dit is het Boliviaanse doodshoofdaapje. We hebben hun naam te danken aan de tekening in hun gezicht. Doodshoofdapen zijn sociale dieren. Ze leven in grote groepen van 20 tot wel 100 dieren. Eén volwassen vrouwtje is de baas. De plaats van de andere dieren in de groep wordt bepaald door hun karakters en het aantal jongen dat een vrouwtje heeft. on Oh Now Nou, Dat is Dit is een baardzaki, Hieropotus sagunatus. Baardzaki's danken hun naam aan hun karakteristieke baard. Mannen en vrouwen hebben er een. Baardzaki's hebben ook nog eens een prachtig kapsel. Onder de bolletjes op mijn voorhoofd zitten sterke kaakspieren. Dankzij deze spieren kunnen ze met hun hoektanden harde noten en zaden kraken, want daar zijn ze gek op! Van de loslopende apen. Geef ze de ruimte en aaien voor ze niet. Zelf eten is hier niet toegestaan. Dit is een witgezichtsaki. oftewel Pythesia pythesia. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben een hele dikke waterdichte vacht met lange haren. Deze vacht beschermt ze heel goed tegen de tropische regenbuien die regelmatig voorkomen in Suriname, waar witgezichtszakies in het wild leven. Het is avond ja. Dit zijn bonobo's, Pan Paniscus. Zij kunnen wel 40 tot 50 jaar oud worden en zijn helaas een bedreigd diersoort. Bonobo's zijn mensapen. Van alle apensoorten lijken zij het meest op ons. Ons DNA is voor 98,6% hetzelfde. Als je goed kijkt kun je zien dat ze op de knokkels van hun handen lopen en op hun voeten. De botjes in hun hand zijn hier speciaal op aangepast. Bonobo's kunnen trouwens ook rechtop lopen. Net als de andere mensenapen hebben ze geen staart. Ze lijken veel op chimpansees, maar zijn iets slanker gebouwd. Bonobo's leven in grote gemengde sociale groepen. Deze groepen bestaan uit zo'n 30 tot 80 apen. Maar ook groepen van 120 bonobo's komen voor. Binnen de groep is één of een aantal vrouwtjes dominant. De vrouwen vormen coalities met elkaar... Door samen te werken kunnen zij de fysiek sterkere mannen de baas blijven. Mannetjes hebben namelijk niet zoveel te vertellen. Zij blijven hun hele leven bij hun moeder in de groep. Ze hebben hier ook eentjes. Ja, maar daar komen we niet voor. Wij komen voor de apen. Voor deze bijvoorbeeld de Colombiaanse slingerapen. Deze apen hebben een echte grijpstaart. Dit is eigenlijk een soort vijfde hand, waaraan ze zich vasthouden en dingen mee vast kunnen grijpen. Ze kunnen er zelfs met een hele lichaamsgewicht aan hangen. Deze apen omhelzen en knuffelen elkaar heel veel. Dit doen ze bijna drie keer zoveel als dat ze elkaar vlooien. Dek -ie. Dek -ie. Natuurlijk moeten we even pauzeren. Nou, aapje. Wat een feest. Oh, ik zie ook visjes. Ja, hallo, focus je maar weer op de apen. Nou, Orang-Oetan. We gaan eens even kijken. Troppetje op. Wat zien we dan? Tata. bomen. We zijn aangekomen bij de Orang oetans Orang oetans zijn mensapen. Wist je dat Orang mens betekent in het Indonesisch? Je herkent deze aap aan hun rood-oranje vacht en hun lange armen. De mannen hebben een rijkwijde van wel 2,5 meter. Die kleine die is echt helemaal verstopt onder die stro uh, nu daar. <laughs> je ziet hem niet meer. Oh, die apen zijn uh, slimmer hoor, die uh, blijven lekker binnen in de schaduw. Ik vind het mooi bamboe. Ja, aapjes! Oh, en dit vind ik ook mooi. Ja sorry, het zijn geen apen, maar ik vind het wel mooi verwacht. Pure natuur hè, zo mooi. Met deze leuke beelden ga ik de video afsluiten, want anders wordt de video veel te lang. Ik heb nog meer beelden van de Apenhul, maar die krijgen jullie dan een andere keer te zien. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!